Hallo iedereen, welkom terug op ons kanaal en welkom weer bij een nieuwe video. Ik hoop dat het met jullie allemaal heel erg goed gaat. We zitten natuurlijk in een hele gekke, vreemde, nare tijden eigenlijk hier met het coronavirus. Ik vond het wel heel erg leuk om echt nog weer een nieuwe video online te zetten op ons YouTube kanaal. Want ik denk dat heel veel van ons thuis zitten te werken. Uh, misschien vervul je, je inmiddels wel thuis. Bij mij is het een beetje wisselend. Ik ben aan het werk. Maar ik heb ook wel eens van die momenten dat ik me een beetje verveel. Dus het leek me heel erg leuk om vandaag weer voor jullie een DIY video op te nemen. En ik heb er nu specifiek over nagedacht van welke DIY kan ik doen die jullie eventueel zouden kunnen namaken. Waarbij je dus niet spulletjes nodig hebt. Waardoor je de hele stad af moet gaan om alle benodigdheden te vinden. Dus ik heb eventjes een beetje zitten kraken in mijn hoofd. En toen kwam ik eigenlijk tot de realisatie dat ik heel graag een DIY wil doen die momenteel ook trendy is en waar je dus ook niet heel veel spulletjes voor nodig hebt. En dat is namelijk de Tie-Dye Bleach DIY. Als je een beetje hebt gekeken naar de trends van de afgelopen tijd zie je dat er heel veel tie-dye weer aan het terugkomen is. Tie-dye vind ik super leuk om te doen, maar omdat ik daarvoor echt wat meer verschillende kleuren nodig heb die ik niet zomaar thuis heb liggen dacht ik ik ga dat ideetje nog heel eventjes laten liggen en ik ga gewoon een beetje hetzelfde effect doen maar dan met behulp van bleek bleek heb je waarschijnlijk wel gewoon in je uh, grootsteenkastje staan uh, bij het toilet zo niet dan kan je het best wel makkelijk ook gewoon kopen in een supermarkt dat is echt serieus onder de 1 euro dus het is ook nog eens heel erg budgetproof daarom vond ik het ook heel erg leuk om deze video op te nemen om dat je toch gewoon lekker veilig gewoon thuis kunt blijven. En uh, dat je deze DIY dus met mij samen kunt gaan doen. Wat je hiernaast verder nodig hebt zijn elastiekjes. Ik heb deze zelf wel eventjes moeten kopen bij de primeren, Want ik had die thuis even niet meer liggen. Maar uh, mocht je dat niet willen doen. Dan kan je ook bijvoorbeeld gewoon stukjes touw gebruiken. Die je aan elkaar knoopt. Of uh, kijk eventjes bij je haar elastiekjes. Misschien heb je daar nog wel wat tussen liggen. Verder wat je nodig hebt is een kledingstuk of een stuk stof wat jij ook maar wilt DIY'en ik heb ervoor gekozen om twee zwarte items te nemen en dat is een hele simpele zwarte crewneck, deze heb ik al een tijd in de kast liggen en het is gewoon een super fijne basic, dus ik heb iets ervan ik wil deze even wat meer nieuw leven inbrengen, Influisteren inspetteren. Dus daarom ga ik deze gebruiken. Het leuke trouwens aan het gebruiken van zwarte stoffen is dat je met behulp van bleek een hele mooie warme roestachtige kleur naar boven krijgt. En dat is precies eigenlijk waar ik heel erg van hou de laatste tijd. Ik liet het ook al zien in mijn vorige shoplog. Ik had een heel huispak in zo'n mooie bruine warme kleur. En dat is een beetje de kleur die je krijgt wanneer je zwarte stof aan het bleken bent. Dus dat is echt natuurlijk een dubbele win voor mij. Het tweede item dat ik ga gebruiken voor deze DIY heb je ook kunnen zien in de vorige video. Dat is namelijk dit super vette shirt. Deze had ik besteld bij de webshop. Comget get fashion. En ik vind hem gewoon super tof. Maar ik had gewoon iets ervan. Ik denk dat dit shirt nog een tikkeltje toffer kan worden. Als ik hem ga bleken. En dat hij gewoon een beetje die vlekken krijgt. Een beetje die distressed look. Het is trouwens niet nieuw voor mij. Dat ik deze DIY doe. Ik heb namelijk in 2012. Dus dat is echt super lang geleden. Heb ik deze DIY al een keer in een blogartikelvorm gedaan. Op onze website. Ik zal eventjes een linkje in de beschrijving zetten. Ik heb genoeg gekletst. Ik ben heel erg benieuwd hoe deze trui en het shirt eruit gaan komen te zien. Dus uh, laten we gewoon beginnen. Zo, we zijn aangekomen bij mij in de badkamer. Mocht je deze DIY nu thuis zelf gaan nadoen, zorg er dan voor dat je niet zoals ik in een afgesloten ruimte zit. Maar dat je een plek kiest die wat beter geventileerd is. Waar uh, frisse lucht kan komen. Dus misschien het liefst wat buiten. Maar omdat ik dus deze video film voor jullie, kan ik niet buiten op mijn balkon zitten. Want dat is echt te veel lawaai. Maar ik zorg er gewoon voor dat ik zo meteen de deur open doe. Dat ik er even naar buiten loop. En dat ik niet zeg maar te veel van die heftige bleekgassen en geuren ingeadem. Want dat is gewoon niet echt goed voor je. Verder heb ik ook nog even twee handschoentjes. Want ik heb wel eens bleek op mijn handen gehad. En dat voelt echt gewoon niet fijn. Je krijgt een beetje een soort van ruwe gevoel ervan. Eventjes off camera heb ik een mixje gemaakt van bleek en water. Het is een beetje 50-50 en dat zorgt er nu voor dat ik gewoon een wat dunnere bleeksubstantie heb. Volgens mij heb je ook gewoon bleek in de winkel dat sowieso al dun is. Dus dat schenkt gewoon wat lekkerder. Maar ik kon op dit moment even alleen een dikke bleek vinden. Dus vandaar dat ik hem eventjes heb moeten aanlengen met water. Nou mocht je het kunnen vinden of heb je tijd om het van tevoren het uh, uh, te shoppen, dan is het wel heel erg fijn om zo'n speciale fles te shoppen waar je bijvoorbeeld uh, ketchup in hebt of ziet? En daarmee kan je dan heel mooi en geconcentreerd en gecontroleerd vooral um, je bleek op stof aanbrengen. Ik heb dat op dit moment niet. Ik heb hier gewoon een fles met een wat grotere. Opening, dus we moeten hier gewoon een beetje voorzichtig mee zijn. En weet je toch wel, ook die netjes en perfecte zijn, want dat maakt het juist heel erg leuk voor dit projectje: zodat het lekker rommelig en stoer is en al dat soort dingen. Wat ik nu ga doen is de trui uh, ja, vastbinden, eigenlijk met de elastiekjes. Ik ga gewoon vanaf de binnenkant uh, draaien. En dan draai ik de hele stof op. En dan ga ik de stof vastzetten met de elastiekjes. En zorg gewoon voor dat de stof lekker strak tegen elkaar aan zit. Want dat zorgt er gewoon voor dat je hele mooie patroontjes krijgt in je stof straks. En dan is het nu eigenlijk tijd om gewoon de bleek aan te gaan brengen. Zo, het gaat op dit moment echt in één keer heel hard. Moet je kijken, dit stuk. Ik zie heel veel oranje. Een heel veel soort van roest. Ik hoop dat het nog voldoende zwart is. Want ik vind dat contrast wel heel erg mooi. Dus ik uh, denk dat het nu tijd is om uh, de elastiekjes eraf te halen. Zo, ik heb het trui eventjes kort uitgewassen zodat ik het uh, resultaat kon bekijken. En hij heeft vooral eigenlijk wat meer vlekken op de mouwen gekregen en aan de onderkant. En hier bijvoorbeeld ook nog wat meer. Aan de achterkant ziet er zo uit. Ik... Ik vind dat ik hier bovenaan aan de voorkant nog wel een paar soort van kleine miniflekjes wil toevoegen. Zodat het net een beetje wat meer bij elkaar aansluit. Ik gebruik eventjes deze spuitfles. Yes, volgens mij zijn dat wel mooie spetters. Gewoon wat kleiner. Zo. Zo, de batterij was op. Dus ik heb heel eventjes off camera terwijl de batterij aan het herladen was. Het t-shirt opgerold. Eigenlijk een beetje gewoon dezelfde techniek als wat ik net ook met de trui heb gedaan. Nu is deze aan de beurt. Dus uh, let's go. Het is een soort van eigenlijk best wel magisch om naar te kijken. Vooral als je een beetje daarna blijft staren, dan zie je gewoon echt die kleur veranderen. En ik vind vooral deze stipjes hier wel echt heel erg tof eruit zien. Deze heeft echt dat tie-dye effect gekregen. Love it. Oh my god, hoe tof is dit shirt geworden. Zo, ik heb zowel de trui als het t-shirt in de wasmachine gegooid. Want ik vind het wel lekker om ze even helemaal goed uit te wassen. Gewoon eventjes op een heel kort wasje van uh, 14 minuten is het maar. Daarna moet ze natuurlijk ook nog gaan drogen. Dus ik zie jullie gewoon morgen. Dan zijn hopelijk de trui en het t-shirt helemaal gedroogd. Kan ik ze laten zien aan jullie. En ik uh, ben heel benieuwd wat jullie van het eindresultaat gaan vinden. Nou jongens, het is inmiddels de volgende dag. De t-shirt, het t-shirt en de trui zijn al droog. Dus ik ga ze gewoon gelijk aan jullie laten zien. En dit zijn ze geworden. Ik ben er echt onwijs blij mee. Het resultaat ziet er echt gewoon super vet uit. Ik moet zeggen dat ik deze ook echt gewoon heel gaaf geworden vind. En ik moet zeggen dat dit ook wel heel erg goed werkt. Omdat er al een beetje wat oranje en rood tinten in de print zat. Ik vind dat deze bleekvlek het echt helemaal afmaken. En deze... De t-shirt echt gewoon nog vallender en spannender maken dan dat hij al was. In dit shirt vond ik dat de tie, ja de echte bekende typische tie-dye print. dat je die daar best wel goed in terug ziet. Vooral ook op de achterkant. Want als je op de trui kijkt, daar zie je niet echt die hele specifieke swirl van die uh, tie-dye die heel erg bekend is. Maar ik vind dat eigenlijk ook helemaal niet erg. Want um, ik vind dit effect er ook gewoon echt super tof uitzien. Ik denk dat die op deze trui niet zo goed gelukt is. Omdat dit net iets dikker materiaal is. En dat ik de stof net ietsje strakker had moeten vastbinden eigenlijk met de elastiekjes. Want dan had de vorm er denk ik net iets beter in kunnen blijven zitten. Maar maakt helemaal niet uit voor mij. Want ik vind dat die er nog steeds echt super tof uitziet. En de kleur past volgens mij echt best wel goed bij mijn huispakbroek. Dit is de broek van mijn huispak. Die draag ik gewoon heel vaak met de bijpassende trui. Gewoon thuis natuurlijk lekker. Ja jongens. Ik zie gewoon een hele goede match. Moet je kijken. Het is gewoon bijna dezelfde kleur. Dus ik denk dat het ook heel erg goed matcht met elkaar. En uh, dat is gewoon ideaal om, om te dragen natuurlijk in deze tijden. Dus wat mij betreft is deze DIY een zekere duim omhoog. Ik vind ik hem heel erg geslaagd. Ik ben heel erg blij met het resultaat. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. Wat vind je van deze DIY? Heb je wel eens met bleek gewerkt? Ik zou zeggen probeer hem thuis ook gewoon lekker uit. Gewoon heel erg leuk om te doen. En je upcycles wat items. Je bent eventjes lekker creatief bezig. Dus mocht je hem ook namelijk maken. Check me in je foto. Ik ben super benieuwd hoe jouw Tie-dye, bleach, DIY eruit komt te zien. En um, ja, laat het gewoon eventjes weten in een berichtje, in een foto. Ik ben heel erg benieuwd. Nou, ik wil je heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je het leuk vond om weer eens een keer een DIY op ons YouTube kanaal te zien. Ik vond het in ieder geval heel erg leuk om deze uit te voeren. En ik hoop dat je het gewoon leuk vond om hier naar te kunnen kijken. Vergeet zeker niet om je te abonneren op ons YouTube kanaal. Om geen andere video's te missen. En volg me ook zeker op Instagram. Daar ben ik ook heel erg actief. Plaats ik heel veel foto's. Foto's, stories en al dat soort dingen. Dus het is gezellig om mij daar ook te komen volgen. En um, ja, dan zie ik je heel snel weer terug in de volgende video. doei! doei.